Goed zo, Joyce! Hé, hey, Blackjack! Goed zo, Joyce! Oh, Joyce! Hé, hey, Blackjack! Oh, Joyce! Goed zo, Joyce! Hé, hey, Blackjack! Hé, hey, Arnebel! Kom maar, bel. Oh, bel. Alleen, Roosje is een beetje traag. Hé, hey, Roosje! Hé, hey, Roosje! Hé Annabelle, hé Joyce, kom maar Joyce. Oh, Joyce! Hé hey Blackjack, kijk eens Blackjack! Oh Blackjack, kijk eens Blackjack! Oh Blackjack, oh er zit er water genoeg in! Kijk eens Joyce! Oh dat vindt ze eng! dan komt Blackjack natuurlijk! Hé hey Blackjack, kijk eens Blackjack! Hé hey Blackjack! Hé hey Joyce, kom maar Joyce. Kom maar, Jos! Oeh, hoe gaat het goed? Kom maar, Jos! Hé, hey, Blackjack! Hé, Annabel, kijk eens naar de bel! Hé, Annabel! Roosje komt later, hè? Ja! Hé, hey, Annabel, kom maar! Kijk eens! Oeh, dat vind ik Blackjack niet leuk! Oh, Blackjack! Zo, Blackjack. Hé hey Annabel. Oh, Roosje komt pas later. Hé hey, Roosje. Hé hey, Roosje. Hé. Hey. Hé, hey, kom eens. Wat zou ik er tussendoor doen? Oeh, je gaat er al helemaal tussen. Hé hey, Roosje, Roosje, kom maar thuis. Kom maar thuis. Houders. Kijk eens, Joyce! Hey, Hé Annabel! Hé hey, Annabel! Hallo! Hé Roosje! Goed zo, Joyce!